Hallo nou, mensen, leuk je bekijken uh, naar deze nieuwe video, ja, mijn ja, naam is Jettie Vijf, Eliswilie van Amor, en vandaag ga ik op pot met Wim en met deze turan 2011, 10, welk jaar in me, welk jaartal je hem ook wilt geven. Hey, um, we hebben vandaag ja, gewoon de opvallende kleding aan, alleen wel een zwart t-shirt in plaats van een polo, omdat het natuurlijk erg warm is en dan is de politie... Um, bevoegd om of dan mogen ze een t-shirt aandoen in plaats van de polo officieel is dit ook een polo geloof ik in game maar ja het straalt in ieder geval wel een beetje de zomerkleding uit dus daar gaan we mee op pad vandaag geen bijzonder reden alleen dat ik lange tijd niet heb kunnen opnemen want ik had texture lost dus de map verdween voor mij zeg maar die verdween gewoon en ik klop het nu even af Totdat niet meer het geval is nu. Uh, zul je dadelijk zien dat alles weer verdwijnt. Maar daar heb ik echt lang mee gezeten. Dus ik hoop dat het is opgelost. Uh, en dat we gewoon lekker kunnen spelen. Want ik mis het wel. Maar ik, ja. Daar is gewoon niks aan te doen. Je kunt. Ja, je kunt er zeker eens in doen. Want nu heb ik het wel gefixt. Waarom rijdt dat ding naar voren? Wat Zo. is. Uh, Zo. Ik rem toch. Waarom rolt dat ding steeds naar voren? Ja. Uh, anyway, we hebben groen. Ja, we gaan kijken wat we vandaag allemaal gaan meemaken. Tron, dus. er is niks in meld, is warm. Nieuwe headset. Waarschijnlijk wat... Hoe is dat nou, die witte auto, hè? Waarschijnlijk klink ik wat anders. Um, ik zelf heb zo'n idee van, het is gewoon... Uh, heb de gedachte van, je moet eraan wennen. dat ik anders klink. Uh. Er is niet veel aan te veranderen lijkt mij. Uh, misschien ben ik wel nog eens kijken naar de settings. Ik knalt hem er geloof ik vandoor hè. Ja, achtervolging negeren stopteken. Witte SUV. Linksaf, kenteken niet te lezen, iets met een 4. Kleurt hem even door het systeem, dan hebben jullie hem alvast. Oh. oh, ging dat. Oh my god, ik weet gewoon echt niet meer hoe dat ging. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer hoe ik omlaag ga in dat menu dat is al zo lang geleden van mij. Oeh. Mijn. Um... op is de gaspedalen op de grond die staan niet zo lekker vast die glijden weg omdat ik nu laminaat heb in plaats van uh, ik had eerst tapijt mijn kamer en nu heb ik laminaat en als ik dus vol in de remmen moet of veel gas geef dan glijdt dat weg dus daar zat ik net even mee in de knop daarom kan ik denk ik ook niet goed remmen Uh, misschien wat collega's erbij vragen is handig, maar nu zit ik dus weer met dit menu in de knoop, dat is ook zo handig, ultimate backup en nog iets, ja, lossen we binnenkort wel op, geen collega's dus. te rammen staan blijven volgt hier een eerste op bericht voor alle wagen we've got an officer in need of assistance in Rockford Hills units respond code 3 Copy dispatch! Police! Stop whatever the hell you're doing! Oké, okay, deze erop en uh, zomaar even aanhouden dan. Een lelijk stipje <laughs> Oké. Okay. Oh is hij uh, eenmaal aanhouding, uh, verder geen eenheden meer nodig. Uh, ga ik ga hem verjeren en ik kan naar Bro. Wow! Hold up! Waarom kan ik... Ja, ik snap er helemaal niks van. Die mevrouw die moet gewoon weggaan. Ja, wil ik gewoon fouilleren, maat? Ja, dat... Normaal is dat gewoon op de E drukken. Ik weet niet wat er nu is. Ocean uh. we Ja, ik heb mijn game een beetje kapot gemaakt denk ik, want nu komen er ook nog twee transport eenheden. Dat zal allemaal Ik heb gewoon wat menus door elkaar, uh, met dezelfde functies. Dus ik hoor graag van jullie als jullie weten hoe ik dat kan oplossen. Takelwakkel. Meldingen zetten we weer aan. Oftewel we zijn inzetbaar en nou, we gaan weer. Citizens Report, vehicles racing We nou, niet weer zin in achtervolging, dus we gaan eens kijken of we wat anders zo meteen kunnen krijgen. Units reporting, we have suspect black scene on, um, Ginger Street. Units respond code two. Oh, a helpless person, yeah. I need to hit a don't know what it is, uh, ah. let's go. Hallo. Alles goed. Hallo. Wait up! Kom maar even rechtop staan. Wat is er allemaal aan de hand? Allereerst heeft u voor mij een identiteitsbewijs. Thanks. Dank u wel. Zijn er nog gezocht, dan wachten we even mee. iets gedronken, heeft u iets drugs uh, genomen? nee, oké. Okay. Wat ben je dan aan het doen? Ik heb zo'n frisse lucht nodig, dat doe je niet door op z'n straat te gaan liggen. Ja, luister eens, als er verder niks aan de hand is, dan uh, gaan wij... Uh, of ik, u arresteren, want u wordt nog gezocht. Units, er zijn geen eenheden meer doen. Dan ga ik nu even fouilleren mag niet officieel, want ja, ik ben zeg maar een... Uh, uh, ik ben alleen, dus het kan even niet anders. Oké, okay, prima, ja. een achtje. transport een uitkomst goed is. Nu wel solo, ik zie niks anders komen namelijk. Joujou. Ik fix wel even onze wagen, want het nou ja, is toch mooier als hij uh, pico uitziet. Citizens Reporting, shot fired in uh Del Perro Beach. We dan ons kogel weer een vest aantrekken, dat is een motorvest. Voor schoten gelost. Nu dat alleen blauw aan. Onbekend wat de situatie is, of er meerdere schoten zijn gelost, op wie door wie. Allemaal niet bekend, hopelijk krijgen we meer informatie. En anders gaan we de plekken moeten gaan uh, achterhalen. Rechts vrij, links vrij. Zoals je misschien begrijpt gooien we wel even de snelheid erop. Oeh, dat is een smart of weet zo'n ding. We sturen een beetje slecht in, maar eens wel even wennen, eens wel even wennen. En even kijken hoor, het is op de pier. Zullen misschien de eerste het te plaatsen zijn of zie ik daar achter al wat staan? Nee, dat zie ik niet. Het op de Griekse uitdrukken als het ter plaatsen waren. op dit moment niks, ik hoor niks. Misschien valt dat wel mee hier. Misschien is het er ook al geweest, dat weet je natuurlijk niet. We zijn te hey. er plaatsen. Hey! Wat ligt een dooie Hey joh! ben jij dan? De wapen vallen! neerleggen op je knieën gaan zitten met spoed een erbij erbij doe het even zo, Dat is wat makkelijker Roger that. ook van beweging wordt er geschoten, ik ga naar boven komen you, golf collega's meekomen jij zorgt voor de cover, ja, cover. dat is ontvangen, copy that hoe kom ik hier naar boven? Zou ik hier een trapje? Jazeker. verdachte dachten nog steeds netjes op zijn knieën. We gaan naderen. Eén verdachte of één slachtoffer tot nu toe bekend. Wapen ligt daar nogmaals. Welke verdachte weinig wordt er geschoten? Dat ga ik ook zeker doen. Gelukkig is op mijn e-knop uh, veel afgekomen. Ik zei uh, eenmaal aanhouding. Uh... Dank ja, u wel dames en heren, het is einde BTGV. Einde Btgw. Eend man aanhouden. Ja, je hoort het. Um... Ja, dat is natuurlijk onbekend of hier meer en anders. Dus een slachtoffer is ook weg. Er komt een auto aan. Weet je die auto die mag je ook niet komen hè? mag je zeker niet komen. Ja, die wordt erbij. Jij ja, blijft daar. Hij hey, heeft een vuilwapen, toch? Nee, die heeft geen vuurwapen. Maar ah, er komen meerdere eenheden. Pak hem, pak hem, pak hem! Ow. Ja, jongens! <laughs> oh my god. Ja, dan ben je wel dood inderdaad. Rijgenwerk, pikkies. Hé, hey, mijn auto. Handig. Hoe kunnen we verder gaan waar we zijn gebleven? Weer die motor, hè. waarom doe ik dat dan eens? Oké. Okay. Weer een zetbaar. <laughs> Nou wat het is eenmaal aanhouding, vuurwapen in beslag genomen. Eén slachtoffer die is opgestaan weggelopen ofzo. Kwam er een auto aan, een Audi A7, RS7, weet niet precies. RS5, A5 weet ik het. En die uh, die rende er ook ineens vandoor. Daar heeft het een vuurwapen ja zoals jullie zagen, ik herhaal eigenlijk wat jullie net twee seconden geleden hebben gezien. Of ik vertel eigenlijk wat jullie net twee seconden geleden hebben gezien We've got a possible 211 in Paleto Bay We have medical aid requested on Laudport freeway. Uh, ja, dat is niet goed een prio 1 melding neem ik aan uh, Medische assistentie uh, Of assistentie ambulance op de snelweg ik weet niet of daar een aanrijding is gebeurd of dat iemand dan wel is geworden. midden op de snelweg goed dat we hier stoppen goed dat is fijn aan het verkeer stoppen we pakken wat spullen en we gaan hier meteen even kijken dan moeten we allemaal een de plaats ambulance. hebben. A... Oké, okay, persoon leeft niet meer. Ik ga starten met de reanimatie. Alleen ga ik eerst... Slow down doen. En dan kan die nu wel doorrijden. Nee, ik ga niet starten met... Ja, ik ga starten met de reanimatie, maar niet daadwerkelijk, want dan kunnen de ambu-medewerkers het, ambu het overnemen, zeg maar. Ja, en nu gaan we stoptraffic doen, want dit gaat gaas worden, zo. Nee, dat dacht ik ook al. Een beetje verkeerschaos. Wow. Op de brancard. Ja, de VOA moet hier uiteraard ter plaatse komen. Alles moet hier ter plaatse komen. een snelweg die gaat dicht. Of in ieder geval deze twee weghelften. Het verkeer zal worden omgeleid via rechts. Uh, want hier moet je uiteraard gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Misschien is de persoon bovenop geklommen en gesprongen. Misschien uh, wat je ook vaak ziet. Uh, dat iemand uh, uitstapt uh, na een pechgeval. En gaat, uh, gaat lopen en wordt aangereden. Helaas gebeurt het heel veel. Of heel veel, helaas gebeurt het wel eens. Uh, in dit geval heeft de ambulance medewerkers van Ambulancezorg Limburg Noord het nog redelijk goed kunnen oplossen denk ik zo. Want de persoon had in ieder geval en ze zijn vertrokken onder een glijdend transport zoals je ziet naar het ziekenhuis. Want ze rijden erg langzaam. De verkeerssituatie wordt vanzelf vrijgegeven en wij gaan naar het bureau voor wat te tikken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken, want ik ga meteen een nieuwe video opnemen um, met de T6, want dat vind ik ook wel een hele erg lekkere en mooie wagen. Dus die gaan we meteen pakken en ik zie jullie dus zo meteen, oftewel, nou ja, voor mij zo meteen, voor jullie binnenkort weer. Tot dan, doei!